Het maken van een backup via cPanel is heel eenvoudig. Log in binnen cPanel en klik op de optie Backup. Klik daarna op de optie Volledige Backup maken. Zodra je de knop Backup genereren klikt, gaat cPanel voor jou aan de slag om een volledige backup te maken. Klik je op Ga terug, dan zie je dat de backup wordt gemaakt. Als je de pagina een minuutje ververs, uh, staat de download klaar. En zul je zien dat de WinRAR-bestand hieronder binnenkomt. In de map homedeer vind jij de bestanden van um, je FTP. In de map public html staan al je bestanden van je website. Als je teruggaat, dan zie je in de map mySQL je database staan. En stel we willen die database terugzetten, dan gaan we in cpanel naar phpMyAdmin. Selecteer ik de database van mijn website. Verwijder ik alle tabellen. Uh, en sleep ik daarna bij importeren de database zo in php admin. Nou Op dat moment wordt mijn database uit die backup teruggezet en zoals je ziet doet de website het weer. Nou, en dat is hoe een backup in cPanel wordt gemaakt en teruggezet.